Hallo, daar zijn we weer van Finding A Better Way To Live en we zijn nu aangekomen bij de Aardenhuizen in Oost. Ja, dit lijkt wel een soort Hobbitlandschap, en laten we even op zoek gaan naar iemand die ons te woord kan staan. Dit is het hangbuikzwijn en haar naam is Kip. Kip, je bent een leukert. Wij woonden uh, Antti Kraak en mijn man die had gehoord van dit project. En wij waren al een beetje bezig uh, in de boerderij om te kijken van hoe kan het nou efficiënter. Want uh, de wc doorspoelen met uh, mooi schoon leidingwater. En uh, al je eten gewoon in een kliko gooien. Al je afval. Dus we zijn de tuin gaan bewerken. En we zijn een posthoop aan gaan leggen. En de wc doorspoelen met water wat we bewaarden. Dat was natuurlijk heel onhandig. De trap af met allemaal emmertjes naar de wc toe. En uh, toen we van dit project hoorden zeiden we nou... Uh, dat gaan we gewoon doen. Willen we hem samen tillen? Ja. 1, dan... 2. Ee? Ja. En een keer liggen, Kijk, als je hier uh, wilde wonen, dan uh, ging je per volwassene één dag in een week uh, meehelpen aan het bouwen. Dus we hebben alle huizen zelf gebouwd. De fundering gegraven, <laughs> de muren gezet, en het dak gelegd en, en alles. Mama. Ja, alle Mama. huizen. De meteen gaan nu weg bevriezen. Ja, dan moeten we naar binnen. Je huizen vind ik ook zo mooi, ook al wonen we er zelf in. Ja, dit zijn mijn graasmaaidjes. Vlakke hand. Vlakke hand. En, en ze bijten niet. We mogen het allemaal hebben, dus. Hallo? Maar normaal gesproken gaan ze hier uh, de taluts op. Dat is dan een heel mooi gezicht. Staan die nettes, Die staan zo om de taluts heen en die schapen lopen er doorheen. We zitten hier aan tafel in een aardehuis. We zijn net aangekomen. Ja, wie ja. ben jij? Nou, ik ben Willy met hondje macho. Die oh. zit hier zo onder. En die heeft eigenlijk het lekkerste plekje hier, want die zit hier op, uh, op het bankje. En dat is verbonden met de rocket stove. Aha. Die is zo, ik je maar voelen, is zo lekker warm. En kan je iets vertellen over waarom jij hier bent gaan wonen? Ik bedoel, dat is niet iets wat je zomaar besluit? Het, het, het, het samen bouwen, het samen wonen, het samen uh, groenten, kruiden verbouwen. We maken gebruik van, van sociocratie. Met een democratie dan is het van, uh, ja, de meeste stemmen gelden. Ja, en dan kunnen er ook mensen blijven zeggen, uh, daar baal ik van. Maar hier, nee, we hebben het besluit met z'n allen genomen. Dus je kunt nooit een beetje achterover leunen. Dan heb jij niet meegedaan. Heb je eenmaal een besluit genomen, ja, dan is het feestje. Je doet de klep open, je gaat zitten en daarna pak je een beetje vezels, dat doe je eroverheen hebt geen enkele geur. Wat uh, heb jij daar ontdekt? Na buiten lopen is het wel lekker om hier even bij de rocket stove te gaan staan. Rocket stove. Ja, ja, dus ja. het is echt, echt een rocket stove. Hier begint het. Hier heb je, dit is de, de brandkamer. Als die vlam heeft gevat, dan gaat hij echt, echt als een soort motor gaat die, gaat die branden. Je hoeft het alleen maar ochtends uh, aan te zetten en de rest van de dag is het warm. Ja, dan gaan we naar de slaapkamer. Elk aardehuis heeft iets bijzonders. En dat in ons huis er zijn alle ruimtes met elkaar verbonden door deze, ra door deze ramen. Waarom hebben jullie muren van strobalen en niet gewoon van bakstenen en uh, isolatiemateriaal? De, de muren zijn wel dikke, maar stro is een hele, hele goede isolatie. Hier begint de bandenwand, die loopt helemaal zo door. Hier zit ook de bocht. Je loopt helemaal naar het einde van het blok. Dit zijn drie woningen aan elkaar. Hier zitten 800 autobanden in verwerkt. Per autoband zitten er drie kruiwagens aan zand ingestampt. Dus aan de binnenkant leem en aan de buitenkant hebben we een taluut. Daarom heten het ook aardehuizen. Dus het, is, het ligt aan de achterkant helemaal in de aarde. En halverwege het project hebben we besloten om de autobanden te schrappen, omdat het zo arbeidsintensief was. En zelf dachten we ook dat we heel snel de dingen in de vingers zouden krijgen. Metselen, timmeren, schilderen. Iedereen had er heel veel zin in. En, nou, zoveel kan ik allemaal wel leren. is leuk, ja, hè? Ik ja, ben ja, kunstenaar en ik denk, oh ja. nou, dat leren, dat is leuk en dat is leuk. Dat doe ik wel even. Ja, het zijn vakken apart, hè? Ja, wij mochten kiezen. Een gewone kolom, dus gewoon vierkant of een boom. Nou, dan wist ik het wel. Doen jullie even je mutsen goed? Ja. ja. Dit is veldkes en dit is veldsla. Maar laat je echt letterlijk gewoon het onkruid groeien en kijken of je dat kan eten Ja, nou, ik heb, ik heb een encyclopedie en daar staat dan uh, in van of je een bepaald kruid, onkruid, kunt eten, ja of nee. Want zoals bijvoorbeeld dit at ik een aantal jaren geleden echt niet. En dit is uh, peltkes en het smaakt een beetje naar tuinkes. Oh, ik ga het even proeven. Heel lekker! Dat is lekker hè? Maar is dat een onkruid zeg maar? Ja, is, dat dit is een onkruid. Uh... Ik kom van de boerderij naar mijn vader die zou zeggen van nou even schoonmaken, dat kan niet. Ruik maar. Wat hebben we hier? Kompost. Is dit poep geweest? Is poep geweest. Ja. <laughs> <laughs> Weet je echt waar? Dat ruikt gewoon heel lekker naar wasgrond. Hé, hey, ineens een heel ander beeld. Wij zijn niet meer bij de Adenhuizen, maar in de Franse Morvan waar ik net in een meertje heb gezwommen en mijn haar nog nat van is. We zijn nu op reis in onze camper en we gaan duurzame eco-initiatieven bezoeken om nog meer filmpjes te maken. En als je deze belevenissen ook wilt blijven volgen, dan kan je je abonneren op onze nieuwsbrief op findingabetterwaytolive.com. En daar kan je ook een kopje koffie voor ons kopen als je dat wilt via de donatieknop. Ja, dan blijf je ons supporten in wat we nu aan het doen zijn. Maar voor nu, het is tijd om je computer te sluiten en om lekker naar buiten te gaan. En dat zeggen wij! Tot, Tot de volgende, volgende keer. keer! Doei! Doei.